In deze video leg ik uit hoe in Sway met kaarten gewerkt kan worden. Kaarten, dat zijn eigenlijk uh, vergelijkbare zaken als een dia in PowerPoint. Maar de kaarten zijn hier uh, zodanig ingedeeld dat je per soort uh, medium wat je wilt invoegen ook een bepaalde kaart moet kiezen. De oude versie, in de oude versie van Sway stonden die kaarten allemaal links in beeld. Dat is nu verdwenen, want kaarten voeg je allemaal toe door op de plus onderaan een kaart te klikken. Je ziet in deze presentatie een titelkaart en een tekstkaart. En de titelkaart bestaat uit de titel en een achtergrondafbeelding. Op de tekstkaart heb ik een heel korte tekst staan en ik kan hier eventueel ook nog een stukje van benadrukken. Als ik dit woord wil benadrukken, dan kies ik voor. Benadrukken en dan wordt dit vet getoond. Verder kan ik er ook nog voor kiezen om een kaart te benadrukken in zijn geheel. Dan wordt die dus groter in beeld gebracht en dat kan met name bij bepaalde afbeeldingen handig zijn. Hier staan twee knopjes waarmee je kunt aangeven hoe groot je, je kaart of hoeveel nadruk je kaart moet krijgen binnen je hele presentatie. Ik ga een nieuwe kaart toevoegen en dit zijn uh, wat voor, uh, voorgestelde kaarten. Um, als je van links naar rechts kijkt, dan zijn dit de tekstkaarten, twee spraken, een kop of een gewone tekst. Je hebt allerlei soorten media die je kan invoegen en je hebt ook een manier om groepen te maken van de kaarten die je dan hebt toegevoegd. Ik begin bij uh, media. En ik ga een afbeelding toevoegen. Op het moment dat ik hiervoor heb gekozen, verschijnt aan de rechterkant meteen een hele rij met suggesties van afbeeldingen die Sway voor mij heeft opgezocht. En dat doen ze op basis van het trefwoord wat ze hebben gehaald uit de titel van mijn presentatie. Je ziet hier dat de zoekterm vulkaan is ingesteld. Ik kan hier eventueel ook een andere zoekterm invullen, maar ik vind dit wel prima. En ik vind dit een mooie afbeelding. Ik klik erop en ik kies voor toevoegen. Op dat moment staat de afbeelding al in mijn presentatie. Wil ik er nog één toevoegen, dan kan ik eerst weer klikken op plus en afbeelding. Maar ik kan eigenlijk ook gewoon hier een andere afbeelding kiezen en klikken voor toevoegen. En je ziet dat daarvoor meteen een nieuwe afbeeldingskaart wordt ingevoegd. Dat doe ik nog een paar keer. en toevoegen. Nu heb ik vier afbeeldingskaarten toegevoegd, eigenlijk met een paar kliks en die afbeeldingen op het moment dat ik de presentatie afspeel worden allemaal onder elkaar getoond. Dit is mijn titel, kort stuk tekst en je ziet dat hier de afbeeldingen mooi onder elkaar zijn gezet, allemaal op dezelfde grootte. Daar hoef ik dus verder ook niets aan te wijzigen. Wil ik die afbeeldingen op een andere manier weergeven, dan zou ik ze kunnen groeperen. Dat doe ik door de kaarten te selecteren. En dat selecteren gebeurt met een vinkje rechts onderaan in een kaart. Hier is er één, dit is nog een afbeelding, de derde en de vierde. Deze vier afbeeldingen kan ik nu als groep bij elkaar zetten door te klikken op groeperen. Als ik daarop heb geklikt, dan krijg ik aan de rechterkant. De opties om te groeperen. Standaard staan ze automatisch gegroepeerd. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat je net al in beeld zag. Maar ik zou bijvoorbeeld ook een stapel van kunnen maken. Als ik die optie aanvink en ik ga opnieuw naar afspelen, dan zul je zien dat de weergave is gewijzigd. En dan heb ik hier een stapel van de vier afbeeldingen die ik had gekozen. Klik ik op de afbeeldingen, dan wordt er doorheen gebladerd. Dus dat is een heel leuk effect voor, een, voor als je een, bijvoorbeeld een fotopresentatie wilt geven. Bovenaan rechts klik ik weer op het bewerk knopje. Ik heb dus nu afbeeldingen toegevoegd en ik heb ze gegroepeerd. Vervolgens wil ik een video toevoegen. Ik klik weer op de plus. Ik klik bij media en ik klik op video. Opnieuw gaat Sway meteen voor mij zoeken naar video's die te maken hebben, in dit geval... Met het trefwoord vulkaan. Ik kan ook een video vanaf mijn apparaat, bijvoorbeeld, invoegen, maar ik kies er hiervoor om een bestaande video te kiezen, eh, bijvoorbeeld deze. Ik klik hierop, ik kies weer toevoegen en meteen staat de video in mijn presentatie. Als ik nu op afspelen klik, dan zul je eerst de stapel met foto's zien en daaronder staat nu de video die ik net heb toegevoegd. En deze is af te spelen binnen mijn Sway. Dat is een voorbeeld van een video die je kan toevoegen. Dan gaan we nu naar de volgende optie. Ik kies nu voor een plus en ik kies voor media audio. Het is namelijk ook mogelijk om een audiobestand in te voegen. Dat kan een bestaand bestand zijn, wat je eerder al hebt gemaakt. Zodat je het via uh, slepen bijvoorbeeld hier kan invoegen. Je kan het ook uh, opzoeken via uh, voorgesteld en de optie bijvoorbeeld OneDrive. Of je gaat het uploaden vanaf je apparaat. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Maar wat ook heel leuk is, is dat je hier gewoon binnen de Sway. Een, een stukje audio kan opnemen. Dus je kan je eigen commentaar hier in de Sway toevoegen. Ik klik hier op opnemen. En Sway vraagt eenmalig om een toestemming om mijn microfoon te gebruiken. En dan moet, wordt er afgeteld. En alles wat ik nu zeg wordt opgenomen in de Sway. Ik kan hem afspelen. En alles wat ik nu zeg wordt opgenomen in de Sway. En ik ben tevreden, ik klik op toevoegen aan Sway. En op dat moment gaat Sway het uh, audiobestand aanpassen en verwerken, zodat het uiteindelijk uh, als uh, aanklikbaar item in mijn presentatie terechtkomt. Na een poosje wachten is het audiobestand nu helemaal verwerkt. Ik ga weer naar afspelen van mijn presentatie. Dan kunnen we meteen zien hoe dat eruit ziet en hoe het werkt. Ik ga naar beneden. Onder de video zie je nu een afspeelbalk. Ik klik op het afspelen. En alles wat ik nu zeg wordt opgenomen in de Sway. En je ziet het, het audiocommentaar is ook toegevoegd. Ik ga opnieuw naar bewerken. En als laatste optie wil ik nog de kaart insluiten laten zien. Ik klik weer op plus. Ik klik op media. En ik klik op insluiten. Bij insluiten wordt bedoeld, alles wat ergens anders op het web staat, wordt weergegeven binnen de Sway. En dat, uh, daarvoor heb je een speciale insluitcode, invoegcode nodig. En dat, uh, ja, dat is afhankelijk van de site of dat beschikbaar is, ja of nee. Um, een mooi voorbeeld daarvan is een uh, interactieve kaart van Google Maps. En dat voorbeeld zal ik nu laten zien. Ik ga naar Google Maps. En daar heb ik uh, gezocht op het woord Edna. En vervolgens heb ik uh, zodanig uitgezoomd dat ik een mooie kaart heb van Sicilië met de Edna erop. Uh, wil ik hier nou de invoegcode van vinden, dan klik ik aan de linkerkant op delen. En kies ik bovenaan voor kaart insluiten. Die uh, insluitcode vind je dan vervolgens hier. En dat is best een lange code. Als je met de rechtermuisknop erop klikt, kun je deze kopiëren. Ik ga weer terug naar mijn Sway en ik klik hier met de rechtermuisknop en ik kies voor plakken. Die uh, code is nu erin geplakt. Het duurt even en dan heeft Sway deze code ook uh, goed uh, bekeken. En dan zal hij daar dus een, uh, het kaartje van Google Maps zal die in mijn presentatie laten zien. Ik zal de presentatie weer afspelen. Gaan we naar beneden. Hier staan mijn foto's, de video, het audiobestand. En hier zie je het kaartje van de Etna. Je kunt hier deze kaart interactief gebruiken. Je kunt heen en weer slepen. Je kunt erop inzoomen. En je kunt ook bijvoorbeeld satellietbeelden weergeven. Kortom, je hebt eigenlijk een stukje van Google Maps binnen je presentatie ingevoegd. We gaan nog even terug naar de bewerkmodus. Um, wil je nou uh, nog meer invoegen, kijk dan vooral ook naar de mogelijkheden die er gewoon staan bij invoegen. Hier staat bij voorgesteld wat Sway denkt dat handig is om in te voegen. Maar dat hoef je natuurlijk niet te gebruiken als je al eigen documenten of eigen uh, bestanden hebt die je wilt gebruiken. Uh, dan, uh, dan zijn hier dus de opties om uh, andere zaken nog in te voegen. Dat was de uitleg over de soorten kaarten die je kan invoegen in Sway.